De Piratenpartij staat voor een veilige gemeente. Een gemeente waarin iedereen zich veilig voelt. Geen schijnveiligheid door bewakingscamera's, maar echte veiligheid door sociale cohesie. Een veilige gemeente is zo ingericht dat mensen zich betrokken voelen en de privacy hebben om zichzelf te zijn. We gaan de aandacht verschuiven van de war on drugs naar echte veiligheid. We verspillen geen politiecapaciteit aan henneplanten in tuinen en besteden meer aandacht aan digitale veiligheid. Handhaving Liever tien buurtouders dan één BOA. De BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar, heeft een inmiddels onmisbare positie verworven. Niet omdat de inzet van een BOA beter is dan alternatieven, maar vooral... ...omdat het goedkoper is. Het huidige beleid is liever tien boa's dan één goede agent. Wij willen dat ombuigen. Liever tien buurtouders dan één boa. Controle en repressie zijn zwaar overgewaardeerd... ...en het huidige beleid laat veel te weinig ruimte... ...voor gemeenschapszin en sociale cohesie. Dit alles natuurlijk niet ten nadele van de personen die de functies van boa invullen... Maar een goede boa wil een betere wereld. Laten we zorgen dat de boa's daar dan ook middelen voor krijgen. Klaar met het uitschrijven van parkeerbonnen en het uitpluizen van gedumpte vuilniszakken en de focus op communicatie, contact met de gemeenschap en benaderbaarheid. Zonder bonnenboekje op pad met een menselijke insteek. Wapens horen thuis in de middeleeuwen. Wapens van de politie zijn een laatste redmiddel wanneer er geen andere oplossingen zijn. Zwaardere wapens, zoals stroomstootwapens, lossen niks op en zijn zeer onwenselijk. Het monopolie op geweld brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Agenten moeten adequate kennis van wetgeving en bevoegdheden hebben. Trainingen voor het omgaan met geweld moet gericht zijn op de-escalatie om onrechtmatig gebruik van geweld door politie te voorkomen. De Piratenpartij wil kennis en vaardigheden verhogen door middel van regelmatige trainingen waarin deescalatietrainingen, geweldtraining, het actualiseren van kennis, psychische ondersteuning en evaluaties centraal staan. Ook de schietvaardigheid dient vaker geoefend te worden. Daarnaast moet er een goede ondersteuning en hulp zijn voor agenten met psychische klachten. Camera's zijn een labmiddel voor gebrek aan sociale cohesie. Privacy is een grondrecht waar de gemeente op dit moment veel te makkelijk overheen walst. Controle moet aantoonbaar effectief zijn en terughoudend worden uitgevoerd. Toezicht waar problemen zijn, niet toezicht waar misschien in de toekomst ooit problemen zouden kunnen ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van camera's weinig invloed heeft op de omvang... Van criminaliteit en dat de criminaliteit zich in het gunstigste geval verplaatst naar een andere plek in de gemeente. De Piratenpartij is voor een taakverschuiving van politiepersoneel, van monitortaken naar goed contact met de buurt en vakkundig recherchewerk. Mentale veiligheid. Als diverse gemeente is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt op straat. Waar de een zich veilig voelt door meer politie, kan dit voor de ander een tegengestelde werking hebben. Deze mentale veiligheid creëren we vooral door ervoor te zorgen dat de wijken levendig zijn, de mensen elkaar ontmoeten en wij als gemeente uitstralen dat iedereen zichzelf kan zijn. Cyberveiligheid. Digitale brandweer en digitale brandpreventie. Ook in de digitale wereld is veiligheid een belangrijk punt. In een overkoepelend project moet de gemeente zowel haar eigen veiligheid als de veiligheid van haar inwoners gaan aanpakken. In het bijzonder digitaal kwetsbare inwoners, zoals ouderen, dienen extra beschermd te worden tegen de gevaren van het internet. Door middel van workshops in bibliotheken, een voorlichtingscampagne en extra aandacht in het onderwijs, kan de gemeente grote stappen gaan zetten. Niet enkel de cyberveiligheid van individuen staat op het spel, ook het MKB heeft last van een alsmaar groeiende cyberdreiging. Waar de verzekeringen trend cyberveiligheid niet te betalen zijn voor kleine bedrijven, is zelf de digitale beveiliging regelen vaak ook geen mogelijkheid. Echter, wanneer een bedrijf de veiligheid zelf niet op orde heeft, is dat een gevaar voor de rest van de samenleving. Andersoortige gevaren die ook niet door één persoon of één bedrijf zijn op te lossen, zijn bijvoorbeeld branden. Daarom hebben we een gemeenschappelijke brandweer. Als iedereen de middelen en kennis zou moeten hebben om zijn eigen branden te blussen, zou de samenleving stil liggen. Ditzelfde principe geldt voor cyberaanvallen. Daarom wil de Piratenpartij een digitale brandweer, die hulp biedt aan Utrechtse bedrijven om hun cyberveiligheid op orde te brengen. Daarnaast zijn zij beschikbaar voor acute noodgevallen, zoals gevallen van gijzelsoftware, om bedrijven te ondersteunen. Seksuele intimidatie en huiselijk geweld Huiselijk geweld is een veiligheidsprobleem waar helaas nog te weinig adequate aanpakken voor zijn. De Piratenpartij wil dat er meer aandacht en specialisme komt bij de politie om hiermee om te gaan. Daarnaast moet ook de vroegsignalering verbeteren zodat hulp eerder geboden kan worden. Seksuele intimidatie op straat, op de werkvloer, in publieke ruimtes en in huis zijn een grote aanval op de autonomie van het slachtoffer. De politie moet veel meer gaan inzetten op het bestrijden van seksuele intimidatie en geweld. Door te stoppen met de war on drugs komt er veel politie vrij die hiermee aan de slag kunnen. Nog te vaak zijn slachtoffers te bang om zich te melden of denken ze dat de politie er toch niks mee zal doen. Een campagne moet ervoor zorgen dat slachtoffers weten dat ze serieus genomen worden en dat er een veilige plek voor ze is. Bij de politie dient er ook extra aandacht te komen voor transfobie, omdat we zien dat deze doelgroep vaak te maken heeft met geweld. Online Monitoring Verstoringen van de openbare orde die online beginnen of versterkt worden zijn aan de orde van de dag. Denk hierbij aan onrust naar aanleiding van politieke besluiten, overlast door groepen jongeren, illegale evenementen, polarisatie tussen inwoners of onrust rond asielzoekerscentra. Vrijwel alle gemeenten monitoren online omdat dit kan bijdragen aan het voorkomen van dergelijke ordeverstoringen. Gemeentelijke online monitoring met behulp van tools als OB41 is echter uiterst problematisch. Zo is er vaak sprake van onduidelijk geformuleerde doelstellingen, een gebrek aan capaciteit, een tekort aan kennis en kunde onder medewerkers, risico's ten aanzien van monitoring tools en opslag en een gebrek aan transparantie over de exacte werkwijze. Van een vastgelegd protocol en de betrokkenheid van een functionaris gegevensbescherming is doorgaans geen sprake, terwijl online monitoring van specifieke personen vrijwel altijd tot een schending van de privacy leidt. De Piratenpartij wil dat transparantie, privacy en ethiek vanaf het begin meewegen in het vaststellen van doelen en de werkwijze, en dat inwoners en de gemeenteraad bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid en een protocol voor online monitoring. Als de inzet van monitoringstools al nodig blijkt te zijn, dan wordt er bij voorkeur geanonimiseerd. Er dient geïnvesteerd te worden in voldoende capaciteit en juridische know-how. En er dient ten alle tijde een functionaris gegevensbescherming betrokken te zijn. De gemeente Utrecht dient bovendien nadrukkelijk afstand te nemen van het gebruik van nepaccounts. In het kort, meer buurtouders, minder camera's, wapens terug naar de middeleeuwen, mentale veiligheid hoort ook op de agenda, digitale brandweer en digitale brandpreventie vanuit de gemeente voor het MKB en aandacht verleggen van war on drugs naar oorlog tegen agressie en intimidatie.